welke tekortkoming van jezelf heb je leren leven? Nou, ik ben echt afgrijzelijk slecht in, uh, in plannen en, uh, uh, en, en nou goed, uh, uh, agendavoering. Nou, dat is voor een huisarts best ingewikkeld, want die heeft heel wat afspraken normaal gesproken. Dus uh, gelukkig word ik daar uh, nou, in de praktijk heel goed bij geholpen. Maar dat blijft nog wel een uh, uitdagingspunt in mijn leven. Met af en toe een uh, kleine crisis, maar daar kom ik gelukkig meestal wel uh, uit tegenwoordig. Het is de enige vorm van leren leven. Zeker. Wat had je graag uit willen vinden? Als ik hierover nadenk als het binnen de geneeskunde zou zijn... ...is denk ik misschien wel een van de beste uitvindingen... ...antibiotica of paracetamol zo. Hè? Dat zijn wel de, de, een van de toppers. Dus uh, als ik iets had uit willen vinden... ...dan had ik dat misschien wel willen doen. Wie is jouw favoriete beeldend kunstenaar? Nou, dat vind ik echt een hele lastige. Misschien Rode. Maar uh, ik, ik zou niet 1, 2, 3... Uh, een heel rijtje aan favorieten kunnen noemen, maar uh, ik vind wel dat hij hele mooie dingen gemaakt heeft. Wat is de grootste fout die je in je leven hebt gemaakt? Nou, als ik vanuit mijn boek denk, dan, dan moet ik meteen denken aan een verhaal waar ik in mijn boek ook over schrijf. Uh, hè, dat het je ja, als huisarts kan overkomen, dat je een diagnose mist of te laat stelt. Wat natuurlijk een hele grote gevolgen kan, uh, kan hebben. In mijn boek heb ik daar geschreven over een, uh, over een uh, oudere dame uh, met wie ik eigenlijk een hele goede relatie heb had, maar waar uh, uiteindelijk de diagnose misschien wel te laat is gesteld. Nou, en ik moet daarom ook meteen aan dit verhaal denken vanuit het, uh, vanuit het boek. Maar helaas maakte elke huisarts dit wel meerdere malen in zijn uh, carrière mee. Heb je dit boek ook geschreven voor jouw patiënt, zodat ze jou beter leren kennen? Ik denk dat wel, als mensen mijn boek lezen, me beter leren kennen. En uh, zeker als huisarts, maar ook als, uh, uh, als mens, omdat... nou, uh, elke huisarts neemt ook een stukje van zichzelf mee. Het is niet... Uh, ja, dus de, uh, elke huis is weer anders en uh, denkt anders over allerlei problemen. Dus ik weet zeker dat als ze mijn boek lezen, me een stukje beter leren kennen. Um, maar dat is niet mijn hoofddoel van dit, uh, van dit boek. Uh, het is echt geschreven voor een veel uh, breder publiek. Maar ze mogen het zeker lezen. <lacht> Absoluut. Liever 10 aandachtvragende patiënten of 50 huisartsontwijkende patiënten. <lacht> um, ja... Nou, misschien wel tien aandachtvragende patiënten dan heb je in ieder geval wat te doen. He, want nou ja, goed, er zijn mensen die uh, echt de huisarts ontwijken. en die zie je gewoon niet. En, uh, en dat is voor mij lastig, omdat ik, nou ja, goed, uh, uh, het, het, het werk is soms lastiger als mensen uh, heel veel moeite hebben om naar je toe te komen. En die drempel uh, heel erg hoog ervaren. Maar het tweede is dat dat ook voor de patiënten zelf vaak een groot probleem kan zijn. Uh, helaas heb ik ook wel eens meegemaakt dat mensen, dus te laat uh, hun huisarts uh, opzochten. Dus, misschien dan toch uiteindelijk liever tien aandachtvragende patiënten. En uh, dan moet je daar dan maar uh, mee leren gaan als het echt uh, lastige patiënten zijn, bijvoorbeeld. Waarom wilde je dit boek schrijven? Nou, ik denk eigenlijk is de belangrijkste reden omdat ik het gewoon een heel mooi vak vind. En dat ik het, uh, het bijzonder vind aan het huisarts zijn dat je gewoon heel veel verhalen meekrijgt van, van de mensen waarmee je werkt. Dus dat, uh, dat is ongelooflijk boeiend, maar ook heel leuk werk. En een tweede reden is, is dat uh, het ook een vak is waar zoveel uh, nu omheen speelt dat het ook wel uh, soms moeilijk maakt om het uh, uh, goed te doen. He, dus er zijn zoveel krachten in het, uh, in het veld die, die uh, het moeilijker maken soms om je werk goed uit te voeren. En ik denk dat dat ook een kant is die ik graag uh, voor het voetlicht wilde brengen. Dus dat is een tweede reden. Dus eigenlijk enerzijds dus omdat het zo'n mooi vak is, maar anderzijds ook omdat het vak uh, nou, mij dierbaar is. En dus ook uh, uh, soms beschermd moet worden tegen, tegen ja, lastige invloeden.